Welkom uh, collega's bij deze workshop over plagiaatscanner uh, TurnitIn. in. Het is een Plagiaat Scanner uh, uh, van, van het ROC die je in principe zo kunt gebruiken. En vandaag zal ik jullie dus laten zien hoe je die kunt gebruiken op het moment dat je, dat je die hebt aangevraagd bij, bij Service Desk. Maar voordat we dat gaan doen heb ik een link met jullie gedeeld in de chat uh, en wil ik jullie eigenlijk vragen om, om Even antwoord geven op de vraag, wat weet je nou al uh, over, over een plagiaatscanner, slash turnitin? En of jullie die vraag op Padlet uh, zouden beantwoorden. Even kijken, ik zie dat uh, onze eerste collega aangeeft dat als een student een opdracht via de scanner uploadt, wordt direct gekeken of deze opdracht van internet is geplukt. Wat we. Ja, oké. Okay. Nee, dat, dat klopt inderdaad. Er wordt een vergelijking gemaakt er. Voor plagiaat is gepleegd of niet? Okay. Lukt het bij jou, naomi? nog een tippel. Oké. Okay. Ja, komt ie. Oh ja. Je hem? Yes, yes. Ik zie hem inderdaad staan. Oké, okay, wat ik weet is dat het wordt ingezet voor verslag bij, ja, verslag bij studenten die uh, wat zij moeten inleveren. Zo kun je zien als het van internet uh, afkomstig is. Oké, okay, helemaal correct inderdaad, Allemaal correct. Dat, dat is inderdaad de bedoeling bij de dat de verslagen worden vergeleken met, met, met verslagen op het internet, uh, daar blijft het in principe eigenlijk niet bij, maar de verslagen worden ook vergeleken met, met, met de verslagen onderling, dus ook de verslagen van studenten onderling, daar oh. maakt de scan of de plagiaatscanner, uh, die die vergelijkt dat ook met elkaar. Dus die haalt ook uh, uh, plagiaat, onder studenten haalt hij eruit. Dus dat kun je ook, dat kun je ook zien. Okay. Dat is mijn tweede vraag aan jullie. Uh, wat zou je willen weten? Ja. Van deze, van deze workshop. En daarna gaan we vervolgens aan de slag. Even kijken. De eerste reactie is, is uh, wordt de scan voor, uh, voor het www gedaan of alleen voor OneDrive? Van het ROC? Ja, dus uh, niet. Want is het dan dat, dat het hele World Wide Web wordt doorgezocht of alleen onze ronddrijf van het ROC? Want uh, okay. het is nogal groot, zeg als je het over het, ja. het hele web gaat hebben. Supergoede vraag. Het, uh, het wordt over het hele web uh, bekeken. Dus het hele of, internet. Dus ook gewoon internationaal. Dus ja, ja, ja. dat ze dat het hebben vertaald en dan wordt het er ook uitgegaan. Kijk, op het moment dat ze het vertaald hebben, dat, dan is er eigenlijk geen sprake meer van plagiaat. Want, want dan heb je het ook eh, enigszins in je eigen woorden verwerkt. Want dan okay, zijn er maar... geen, o, geen overeenkomsten. Maar het wordt hier wel inderdaad door, met alle websites die je maar kunt bedenken, dat wordt, wordt het vergeleken. Dus wat, wat die scan eigenlijk doet, is die haalt overeenkomsten uh, online. Yeah. Uh, die, die gaat hij met elkaar vergelijken. En op het moment dat hij overeenkomsten vindt. En dat, kun, dat kan echt op alle websites zijn, dan krijg je dat zien van hey, deze student heeft bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, de eerste bladzijde of de eerste alinea. Die komt overeen met uh, de alinea op deze website. Maar dat ga ik je zo meteen laten zien. Maar om je antwoord kort te beantwoorden, Monique, uh, hij vergelijkt hem inderdaad met, met het uh, met, met de hele internet. Oké, okay, ja. Yeah. Even kijken, uh, wat ik zou willen weten is hoe ik het kan inzetten per verschillende onderwerpen. Hoe stel, ik, hoe stel ik het in op mijn laptop? Goeie vraag, natuurlijk. Dat gaan we, ga ik jullie zometeen ook laten zien. Goed, uh, is dat het? Of, uh, ja. Ja, ja. ja, in zoverre wel. Okay, ja, uh, ik uh -huh. heb zoiets van: Moet een, uh, een student dan via de scanner uh, uploaden of moet ik als ik een uh, opdracht binnenkrijg? Goeie vraag. Dat zijn allemaal vragen die ik zal beantwoorden. Oké. Zien jullie mijn scherm, trouwens? Even kijken. Ik zie alleen nog, maar even. Nee, ik alleen Oké. Nu is het even handig om naar Teams toe te gaan, want ik deel mijn scherm met jullie. ik zie Google. Ja, ik zit Google. Ja. helemaal goed. Oké. Ik ga naar de site Turnitin dat is de site waar je dus de plagiaatscanner waar je ja. je verslagen kunt uploaden om, om, om te controleren op, op Plagiaat. Als je, zoals je ziet staan, het is de site rocva.turnitin.com. Ik zal jullie straks laten zien uh, hoe je uh, een account kunt aanmaken. Maar ik zal jullie nu eerst even laten zien hoe je Turnitin überhaupt gebruikt. Ik heb al een account. Ik log gewoon simpelweg in met mijn ROC-account. Ik heb mijn wachtwoord daarvoor aangemaakt. Sign in. Oké. Okay. Ik kan twee dingen doen. Als een individueel student bij mij een verslag heeft, en dit is trouwens de de plagiaatscanner site. Als een student bij mij uh, een verslag heeft ingeleverd, zie ik staan hier staan uploaden. Zullen jullie dat staan? Ja. Oké. Okay. Uploaden. Selecteer bestand. Kies even een kleinere document, openen nou Piet, Jan, oh ja, kijk, kijk hij, was, hij was bezig. Zien jullie de eerste document die ik geüpload heb? Ja. Hij ziet staan, similariteit, dat is dus uh, de vergelijking die hij maakt. Hij is nog bezig met verwerken. Het is een vrij groot document die ik, die ik net al had geüpload. En het tweede document die ik ook geüpload heb, dat is hier ook nog bezig met het verwerken. En ik, zie, ik kan ook exact zien uh, de datum wanneer ik het document heb geüpload. Ik ga hem even refreshen, kijken of hij klaar is. Dat is nog bezig. Ik, ik zal jullie zo meteen de, de, de resultaat laten zien van uh, uh, wat er uit de, de plagiatiscanner is, is uitgekomen. Maar dit is optie 1. Dus je kunt een individueel verslagen van studenten uploaden uh, en deze laten scannen. En vervolgens komt daar een resultaat uit van of er veel of niet plagiatisch is gepleegd. Maar ik vind dit persoonlijk niet heel handig als je aan een klas lesgeeft. Je gaat namelijk niet van... En laten we zeggen als je een klas hebt van 20 studenten of 30 studenten, dat je van elke student vraagt van hey, stuur me je document op en dat je die vervolgens moet euh, downloaden op je laptop en die vervolgens individueel iedere keer moet uploaden. Dat is, dat, dat, dat is niet handig hè? Nee, nee dat okay. kost heel veel tijd. Dat kost inderdaad heel veel tijd. Dat is optie 1. Optie 2, op het moment dat je echt aan een hele klas lesgeeft, kun je een map aanmaken voor de hele klas. Zoals je kunt zien staat hier map toevoegen. Ja. Als, ik, als ik daarop klik, kan ik de map een naam geven. En dan is het volgens mij handig om de uh, uh, map de naam te geven van de klas waar je, je les aan geeft. In dit geval is het groep 1. E. Hm. En dan staat er onder bestanden die naar deze map zijn geüpload worden gebruikt om overeenkomsten te vergelijken. Die zet ik ook aan, hm. zodat ook de overeenkomsten tussen studenten... Voor uh, de Dus die zet ik aan. En ik klik vervolgens op toevoegen. En zoals je ziet staan, er is hier een map aangemaakt. En in deze map zullen alle verslagen terechtkomen van deze groep. En we gaan het ook uh, gelijk testen uh, uh, met, met, met jullie. Dus de workshop groep 1. Oké, okay, ik heb de map aangemaakt. Wat, stap 2 is: ik moet op deze vierkantje klikken. Als ik te snel ga, geef het alsjeblieft even aan. Hè? Ja. Nee, nee, ik begrijp okay. het. Dus ik klik daarop en vervolgens zie je staan dat dit verandert. Hè? Kijk, als ik hem uitzet, staat er alleen map toevoegen. Maar als ik hierop klik, krijg ja. ik ook de optie te zien bewerken, verplaatsen en verwijderen. Mm -hmm. Ik ga hem bewerken. Waarom ga ik hem bewerken? Zodat ik een link eruit kan laten rollen en die met de studenten kan delen. Zodat zij hun verslag kunnen inleveren. Dus als ik klik op bewerken. Dan ga ja. ik de volgende optie te zien: Link voor studenten inzenden, toestaan. Die ga ik aanzetten. Vervolgens kan ik een vervaldatum uh, aangeven, dus de einddatum. Uh, hmm. Laten we zeggen uh, dat je met de klas afspreekt: Oké, okay, jongens, ik wil dat jullie verslag voor volgende week gaat inleveren, of voor uh, het einde van deze periode. Uh, afhankelijk wat jij met de studenten dus afspreekt. Uh, laten wij zeggen voor vandaag, dat de, de deadline volgende week. Vrijdag is 22 april en ik wil dat jullie hem voor 12 uur middernacht inleveren. 12.00am. Daar, daar staat hij al op. En hieronder deze link delen. Dit is de link waarmee de studenten hun verslag kunnen inleveren. Je klikt simpelweg op kopiëren. Dat staat ernaast. Ja. En ik heb nu de link gekopieerd. En vervolgens klik ik op opslaan. Ik heb de link gekopieerd voor deze map. Deze link kun je vervolgens delen met, met de klas. Dat kun je doen via de mail. Ja. Dat kun je doen via Microsoft Teams, afhankelijk van welke uh, uh, media platforms jij gebruikt. Dus je kunt hem uh, uh, met de klas delen hoe je maar wenst, wat jij maar makkelijk vindt. Als jij met de, uh, met de klas via Teams communiceert, kan je hem via Teams delen in de chat. Als jij met de klas via uh, de mail communiceert, kun je deze ook via de mail met de klas delen. In dit geval communiceer ik met jullie via Teams. Ik zal de link met jullie delen in de chat. Ik ga even naar de chat toe. En Mijn vraag aan jullie is... Kijk, ik zal de link plakken. Die zet ik zo in de, in de chat. Mijn vraag aan jullie is of jullie op de link willen klikken en vervolgens zelf een verslag gaan, uh, inleveren. Het mag elke verslag zijn die je maar wenst... Uh, als voorbeeld in te leveren, om te zien wat de studenten ook te zien krijgen. Zodat jij ook ervaart wat de studenten te zien krijgen op het moment dat zij het verslag inleveren. Als het goed is, uh, uh, hebben jullie alle, allebei op de site geklikt? Of ja. de link? Oké, okay, als het goed ja. is, hier staan. Dat de student de eerste, optie, de eerste uh, uh, uh, uh, vraag die hij krijgt, hij moet zijn voornaam in, invoeren, uh, zijn achternaam en ja. ook zijn e-mailadres. Ja. En wat hier zo handig aan is, is de student krijgt een bevestiging op de mail dat hij een document heeft geüpload. En dat zullen jullie zometeen ook merken. Op het moment dat jullie e-mail hebben ingevoerd, zul je op je mail een bevestiging krijgen van het feit dat jij een verslag hebt geüpload. Uh, ge ge ja, ik moet eerst even de voorwaarden accepteren. Oh ja, klopt. Ik hoef geen bestand te doen, toch? Jawel, Het is. Uh, ik wil even uh, de scanner gaan, gaan uittesten met jullie verslag. Dan is jullie ook gelijk. Uh... Oh, ik moet de verslag inleveren. Ja, ja, ja. Het mag elke verslag zijn naar Omi, wat je maar wenst. Goed is, dus heb je voor mij een, een bestandje gekregen, een Les? Ik ga zelf ook een bestand uploaden. Selecteer bestand. Ik doe even dit bestand. Ik ga kort met de voorwaarde. voorwaarden. Ik ben geen robot. Inzenden. Vervolgens inzenden ontvangen. Controleer uw e-mail voor een bevestiging dat de verwerking geslaagd is. Dit kan een keel minuut duren. Oké. Okay. En de reden waarom ik jullie dus een, een verslag laat inleveren. Ik wil dat jullie ook ervaren wat eigenlijk de studenten ervaren op het moment dat je dit gaat uh, inzetten. En het is vrij, vrij makkelijk hè. Het is niet heel ja. pittig voor de student. Vrij duidelijk, vind ja. ik persoonlijk. Ik zal even nu naar de map toe gaan die ik dus net heb aangemaakt. Workshop groep 1. Kijken wat er geüpload is. Als ik daarop klik, zie ik staan. Ik, ik, ik, ik, ik, trouwens, kijken jullie mee via Teams met mijn scherm? Ja. ja. Oké. Okay. Zo. So. Ik kan precies de drie documenten, mijn document die ik heb geüpload, Monique en Naomi. Uh, ik ja. zie ook de titel en daarachter bij similariteit, similariteit zie ik staan de percentage aan plagiaat. Kijk, Naomi heeft in dit geval gewoon een uh, rooster geüpload en je ziet staan similariteit 0%. Er zijn geen overeenkomsten gevonden met andere studenten of uh, met het internet. Uh, burgerschap Belanggroep 3%. Dat is, dat is heel heel weinig. En ik zie die van Monique is 24%. Monique, ben je benieuwd uh, waar, dat, uh, waar dat op gebaseerd is? Ja, dat lijkt me hartstikke goed. Ja. Ja. Ik vervolgens open hier het document. Ik klik erop. En ik krijg vervolgens precies te zien waar dat op gebaseerd is. En ik zie in totaal 24%. Waarvan 21% op de site uh, Summeras.studie uh, met uh, een lange link. Ja. En, ik, en, zo, en zo kun je zien wat er eigenlijk gekopieerd is van, van, van die site. Uh, het is uh, de zin, het nadenken over de vraag of het goed wordt gedaan. Uh, ja, dat, dat wordt natuurlijk uit Zorgpot gehaald, ons digitale leersysteem. Dus het klopt dat je dan natuurlijk ook wel dingen krijgt die dan gekopieerd zijn. Ja. En de tweede, dat tweede, uh, is 3%, uh, gaat het dus niet, dan gaat het om deze, met deze zin. Maar omdat het een hele kleine document is, uh, even kijken, laten we even naar 21% gaan. Dat geeft ook aan, dit zijn allemaal zinnen, je, zie je dat staan uh, Monique en Naomi? Ja. Ja. Ik kan hiermee... bouw, ja, ja, precies. En ik kan... Precies zien naar welke site. Dus als ik naar deze site toe ga, vind ik het daar ook terug. Oh, oké. Okay. En dat klopt natuurlijk, want je, we hebben een algemene les op de uh, Teamsite staan, maar die pas je natuurlijk altijd voor jezelf aan. Dus, um, ja, en het komt ook uit het uh, Okay, dus, dus het, dit klopt. Hè? En uh, wat ik hier wel bij wil uh, echt benadrukken, is het heeft wel altijd echt een menselijk oordeel nodig. Uh, om, om een voorbeeld te geven, kijk, het, het, is, het is deze systeem wat hij doet, hij vergelijkt. Hij uh, denkt verder daar niet bij na. Het heeft dus echt altijd een, een, een... Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een format gebruikt met studenten, uh, student gebruikt bijvoorbeeld een format... Deze systeem denkt niet van hé, dit is een format, dus dit moet ik niet meetellen als, als plagiaat. Nee, ook een format ziet hij, uh, uh, zal hij meerekenen als plagiaat op het moment dat meer de studenten hetzelfde format gebruiken. Dus je moet altijd als docent zijnde uh, uh, zelf beoordelen van hey, uh, zie ik dit als plagiaat of niet. Yeah. Oké. Okay. Ja, want dat is natuurlijk ook zo. Als je CGI's gaat vergelijken, dat is natuurlijk aan de hand van zes punten wordt dat beschreven. Dus dan kunnen ze die zes punten ook erin benoemen. Wat is nou een percentage waar je je zorgen om moet maken? Ja, en dat, dat, dat is een hele goede vraag, Monique. Daar moet je goede afspraken maken binnen, je, binnen de opleiding, zodat je altijd met elkaar. Op dezelfde manier nakijkt, uh, objectief, en niet dat elke docent het voor zichzelf gaat bepalen. Uh, ik vind persoonlijk uh, dat uh, 10% tot wellicht heel misschien 15% procent, dat dat eigenlijk de max is. Oké, okay, dus je zegt al: die uh, les die ik nu heb geüpload, is eigenlijk al vijf lastig. Uh, als je naar ja, het percentage kijkt, ja, als ik dan zeg ja, het is natuurlijk aan de hand van zorg wat gemaakt omdat het een les is en dan ga je de theorie uit je boek gebruiken. Kijk in de beroepscode, dat is natuurlijk ook iets, dat, daar kun je niet je taal van aanpassen. Dan moet je een aantal dingen gewoon van overnemen. Ja, kijk, in, daarom in dat geval is, zal dan die je dit soort dingen accepteren. Daarom geef ik aan van, het heeft altijd een menselijk oordeel nodig. En afhankelijk van wat voor verslag studenten inleveren. Op het moment dat het een verslag betreft, waarbij ze echt... Zaken uh, van een, een, een, een site af kunnen uh, moeten halen, omdat. Uh, en dat vervolgens alleen in hun eigen woorden moeten verwerken, ja, dan, dan, dan is het logisch dat die percentage wat hoger is. Maar als het een opdracht is waarbij zij zelf antwoorden moeten bedenken, ja, dan, dan kun je die percentage weer omlaag, omlaag krikken, tussen de 10 en 15 procent. Oké, okay, goed. Ja, want jij zegt het dus ook, je moet in het team afspraken maken, dus ik kan niet. Beslissen dat ik vind dat de groep waar ik groepsdocent van ben, al in CGI gesprekken via moeten moeten uh, uh, insturen. Uh, want dan moet gewoon een afspraak voor worden gemaakt in het, uh, in het team. Dus niet dat, dat ik zo streng ben. Dat, dat, kun je, dat kun je in principe wel doen, maar mijn advies zou echt zijn dat, dat met betrekking tot, tot de het inzetten van, van een plagiaatscanner, dat jullie daar als team zijn, één uh, uh, uh, afspraak over maken zodat er ja, ik... altijd eenduidig wordt opgetreden. Okay. En, niet uh, niet, en niet dat de ene docent uh, uh, een ander criterium hanteert dan, dan, dan docent B. Uh, volgend jaar, want na de zomerverkantie moeten mijn studenten uh, klagen voor de TGI. Uh, uh -huh. Kan ik dan wel zeg maar, met mijn groep als pilot afspreken jullie noden het via Turnitup? Ja, absoluut. Dat je en dan zeer kijken zeker... hoe dat werkt. En dan zou Ab... even snel zo met team kunnen doen. Ab absoluut. Dat is ook wat ik zelf heb gedaan, Monique. Zoals je kunt zien. Uh, ik weet niet of jullie uh, dat uh, net gezien hebben. De twee mappen: WPW, I, mb 0A en de BBL-groep. Ja. Dat zijn twee klassen waarmee ik eigenlijk een pilot heb gedraaid. En die hun uh, uh, uh, zij moesten hun verslagen via, via Turnitin inleveren. Dat kan ik zeer zeker aanraden om inderdaad een pilot voor jezelf te draaien. Om even uh, uh, uh, aan te kijken hoe het nou werkt uh, en of het allemaal uh, goed Zodat jij vervolgens je team ook daarover kunt informeren en inlichten hoe het precies werkt. Ik, uh, ik, ik ga jullie nog één tip hierover geven, Monique. Ja. Dan, uh, dan, dan, dan, is het, dan ben ik klaar. Dit, we hebben dus een map aangemaakt. Uh, uh, uh, jullie zien nog steeds mijn scherm, hè? Ja. ja. ja. Okay. Ik heb, we hebben een map aangemaakt. Ik heb een link met jullie gedeeld. En hoe, de manier hoe ik het heb aangepakt, zo kun je het eigenlijk ook precies doen met, met jouw klas. Je maakt een map aan, je voert een einddatum in en vervolgens kun je die link delen met jouw studenten. En middels die link kunnen zij dus hun verslag inleveren. En je hebt gezien, het is heel simpel. Ze hoeven alleen hun voornaam in te voeren, achternaam, e-mailadres, het verslag uploaden, de voorwaarden accepteren en ze kunnen hem dan zo inleveren. Vervolgens krijg jij als docent zijn dat de verslag in de, de, de, in, die, de, de, in die map die je hebt aangemaakt krijg je de verslag te zien. Stel je voor, je hebt een student, die levert hem niet via de link in en die stuurt hem jou via de mail op. Na de einddatum, omdat hij uh, misschien uh, in het ziekenhuis was, die heeft een geldige reden waardoor hij hem uh, niet uh, via de link heeft kunnen uploaden en uh, uh, uh, het portaal die is dicht, die sluit, die komt naar jou je toe, je vrouw of meester, uh, ik, ik was ziek, waardoor ik het niet heb kunnen inleveren. Ik zou graag mijn document en mijn verslag nog steeds willen inleveren, kan dat? En dan kijk je, oké, okay, ja, prima, je hebt inderdaad een geldige excuus, wat kan je dan doen? Wat je dan kan doen, je hoeft de, voor die student hoeft niet nog een keer een nieuwe map aan te maken. Als je naar de map zelf toe gaat, dus in dit geval workshop groep 1, zie je nog steeds de optie uploaden staan. Zien jullie dat staan? Je, uh, dames? Ja. Als, ja. Ik daar, als ik daarop klik en ik, ik vraag bijvoorbeeld de desbetreffende student, oké, okay, weet je wat jij mag doen? Jij mag jouw mail gewoon naar mij mailen. Die, de, die student doet dat. Die document ga ik uploaden, uh, downloaden op mijn computer. Ik ga naar de map toe. Ik klik op uploaden. Selecteer bestand. En ik kan vervolgens zo het document oh, van ja. deze van deze individuele student inderdaad gewoon toevoegen. Ik voer de naam in van deze student. Uh, laten we zeggen dat ik het ben, Galiet. Die is te laat. En bevestigen. Hij zit staan, bezig met uploaden. Hij is aan het opdrachten de eindopdracht sociaal en maatschappelijk dimens. En hij is okay. geüpload. Zie je dat staan? Ja. Ja. ja. Khalid, ik hoor je dus ook zeggen van, jij moet hem dan eerst downloaden, dat verslag. Dus ja. als je het via OneDrive met je delen, dan zie je dus niet via OneDrive, in intern het in. Dat kan ook. kijk Als ik nog een keer klik op uploaden, ja? zie je staan, uh, uh, uh, slepen of neerzetten, of selecteer bestand. Of, zie dit icon uh, ja. deze figuurtje, dit is OneDrive. Als ik daarop okay. klik, kun je ook uh, uh, uh, middels OneDrive documenten uh, selecteren. Selecteer bestanden, van, of nee, Google Drive. Ja, ja, dus het is geen OneDrive. Nee, geen OneDrive inderdaad. Sorry, excuus. Google Drive. oké okay. Dus dat betekent, nee, maar dat betekent dus wel als we het via OneDrive doen, dan moet je het eerst downloaden op je, op je computer. En dan uh, zeg maar intern in het inzetten. En dan uh, wordt het gescanned. Ja, precies. Ja, ja. En, maar dan gaat het echt, kijk, het laatste document die ik heb geüpload, zien jullie dat staan? Die is na, geel 28%. Na, 28%. Dat is inderdaad hoog. Je bent gezakt. <laughs> Ik ben inderdaad gezakt. Maar het gaat ja. dus echt, echt om uitzonderingen. Kijk, over het, de, de grote meerderheid van de klas, die levert hem gewoon netjes in via de link op tijd. En je hebt natuurlijk altijd uitzonderingen waarbij uh, die, die kunnen optreden. Uh, uh, waarbij studenten gewoon een legitieme reden hebben om, om iets te laat in te leveren. Dan is dit nog altijd een alternatief om alsnog een document of verslag in dezelfde map van hun klasgenoten upload. te loaden. Maar de verslagen van de cgi insprek moeten natuurlijk uiterst twee weken van tevoren worden ingeleverd. Ja. Dus als je dat viertunnet in doet en hij sluit dan, dat betekent dus ook als je te laat bent, dat je gewoon uh, niet meer mee kan doen. Ja, precies. Dus het, het heeft ook zijn voordelen, het geeft ook voor de student aan van luister eens, het is een examenonderdeel. Dus je moet ook gewoon op tijd het inleveren. Ik ja. zie er ook wel heel veel voordelen in. Uh, om daar dus mee te gaan experimenteren. Absoluut. <lacht> en dan de, la ik, ja, de laatste uh, uh, punt, namelijk, oké, okay, hoe, hoe krijg je nou uh, toegang tot het, routine, tot, tot, tot het systeem? Dat is eigenlijk heel simpel. Service desk, je mailt service desk met de vraag, beste collega's, uh, ik, wil, ik wil graag dat mijn account gekoppeld wordt aan, uh, aan Turnitin. Zij zijn ook de enige die bevoegd zijn om jouw account te koppelen aan Turnitin. En uh, jouw ROC account wordt gewoon gekoppeld aan Turnitin. Je ziet staan, ik ben ook ingelogd met mijn ROC mail. Ja. Dus uh, ja. Uh, hoe je hieraan uh, gekoppeld kan worden, dat is middels Service Desk. Dus je stuurt een mail aan Service Desk met de vraag... Of zij jou uh, willen koppelen aan Turnitin. En het is, uh, voor, voor, de, voor ons is het uh, gratis, hè, voor de docenten. Yeah. Oh, okay. Ja. Oké. Ja. Dat, uh, dat was het. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad.